Uitstappen, handen omhoog Handen omhoog hé Voor de stopstreep En mevrouw als je het maar laat God non de juie, gaan maar we Maar dat gaan we niet doen Hoe gaan we dit aanpakken? Uh, klemrijden Pipeplot Stoppen nu ah nee, ah nee, ah nee, rijden, rijden, rijden, rijden. Nou, het gevolg van een tank die over je golf heen rijdt, je moet een taxi stelen. Nou, er waren wapens bij betrokken, maar na ik ook wel een beetje een beetje een of maak. Hallo nou, mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Bidiva, en morgen. En vandaag ga ik op pad. Deze zieke Volkswagen Polo unmarked, gemaakt door Waslijn, shoutout naar hem. Uh, te vinden op GTA 5 mod, te vinden in mijn beschrijving. Um, ja, super vet. Dit is blauw dan, hebben jullie al gezien. Hè. Voor de rest zit daar niks op. Uh, Serena natuurlijk, uh, ik weet niet of ik groen had, maar ik ga gewoon. Uh, ik ervaar wel wat problemen in ieder geval met mijn game op dit moment dat wil zeggen dat ik soms wat, wat frame drops heb um, en uh, ik alert. weet On niet of ik dat uh, nu weer heb en dat kan aan mijzelf liggen waarschijnlijk wel kan ook aan de auto liggen dat zeg ik niet uh, meestal liggen dit soort dingen wel aan mij hoor, dat ik zoveel meldingen packs en zo heb etc we gaan nu meteen naar een persoon die wordt gezocht voor een drive-by-attack. Dat wil zeggen dat je langs een huis of een auto of een persoon die loopt, uh, rijdt en uh, vanuit je raam begint te schieten. Dus uh, ja, dat is uh, redelijk een redelijk heftig incident. Dat wil zeggen dat wij hem um, een stopteken gaan geven. Oftewel gewoon blauw aanzetten. Volgens, als het tot stilstand komt, als je dat doet, dan gaan we C. En dan hebben we C omlaag. Nou, hier wat collega's erbij vragen van een btgv dus eh, OEC, zowel of alleen bij deze btgv uh, drive by attack shooter uh, gebeuren voor uh, een verdachte liquidatie Vito uh, naast mij stop, stap uit en de btgv is start uitstap, handen omhoog handen omhoog hé. Hey. handen omhoog een C schouten op verdachte, wil niet zijn handen mogen, wil niet meewerken. druk mo! Mensen rijden er gewoon doorheen. <coughs> btw procedure blijft doorgaan, ik weet niet of ze er nog over zitten in het voertuig zitten. Die mogen zich nu zelf bekendmaken. Niemand voertuig, kofferbak maken we zo open klik klak, niemand in het voertuig. Wapensbergen, verdachte aangehouden, voertuig afgesleept. En we gaan door.. Oeh oh, ik heb hem een druk, dat wil ik niet. Oh, dus. uh, bedrijf, bedrijf, transportje. Zo. So. verjeren hem nog even voordat hij uh, iets bij heeft. Uh. Even opstaan. En nog even snel, ik hoop dat het goed gaat. Even verjeren, Omdraaien, allemaal spreiden. Nou, dat is zo, dat kun je niet, wow, waar wordt gemeen van mij. Zelfs als je iemand die geen handen maar heeft een hand wilt geven. Zo, een hallo. Of uh, iemand uh, die niks kan zien zeggen, kun je dit zien? Nou, dat is per ongeluk. Sorry mensen, niet zo. Uh, hallo, even rustig aan. PTV succesvol, En natuurlijk is dat succesvol, want ja, Wim natuurlijk. Dikke oude hier is dat een RS7 of een S7? Oei, snel. Even een houden, ja die weet natuurlijk niet dat ik politie ben. Natuurlijk weet hij dat wel, maar ik stond aan met een blauw pitje iemand de BTGV Ik geloof dat hij daar streep negeer. Hij trekt lekker was. snel kon hoor. 2-0 India alpha. Stopstreep negeren, stopstreep betekent boem stilstaan en rijden. Dat doe ik zelf ook niet altijd in GTA en thuis ook niet. Of in het echt ook niet. Maar ja, soms kom je op zo'n en zie je hier gewoon al, ja ik kan hier doorrijden, want er komt niemand. Hij rijdt ook een rondje. Raar. Oh, ik heb gemist. No 1099 hoor, ik geloof. Dus daar is niks meer dan. Nu doet hij het bijna. Wat gaan we nou allemaal doen? Nou, hij heeft misschien wel een beetje door. Ik. Uh... Is deze ook? Ja. Dan mag ze niet van door gaan trouwens. Van een snelle bak. rs 7, geloof ik. Hè? Ja, Goedendag, hallo. ben nu toevallig aan het zoeken, want u bent steeds rondjes hier aan het rijden. Nee oké, mag even een ID voor me. Of een rijbewijs, sorry. Oké, die is ingenomen, dat wist u. ze mag niet verder rijden. Mag daarom even voor mij uitstappen. Daar krijgt u namelijk wel een bekeuring voor. Wat ga ik doen? Nee, ik Oké. Even kijken. Nee, dit gaat verkeerd. Ik kan nog geen verkeuring geven. Goed, ik heb je ID. Heb uh, komen op jouw naam uh, thuis gestuurd. Dat is voor de stopstreep. En voor... Zeg net maar dat ik dronken ben. En uh, voor de... You're oh, dreaming. Okay. Voor de stopstreep en mevrouw, als je het maar laat. God non de julia ga mijn auto jatten. Dat dacht ik al. Maar dat gaan we niet doen. Want die zit op slot. Police, stop. Op knie, hè? Somebody help me, Jij had een politieauto, nu even normaal joh. Um, mevrouw die van u wordt thuis gestuurd en die um, voor de stopstreep en rijden op een verloper rijbij mag niet verder rijden. Um, dus dat gaat u natuurlijk ook niet doen. Oh, wat hebben we nu al gedaan? die heb ik al, had ik al. Oké, dankjewel. Wat is er nou allemaal, waarom kan ik niks? Warning, question, oh. pad down, breathe on, it works. Nee, ik kan dus echt geen bekeuring. Goed, Nog verder. Go. En liever niet in de auto, maar <coughs> als ze wel in stapt, dan is... Oh nee, ze stapt niet verder. Dus ze gaat iemand bellen om haar uh, auto op te halen. En dan, Twee meldingen tegelijk binnen, een van de achtervolging van een tank en eentje van een ambulance. Ik heb die van de tank aangenomen. Oh god. Hoe gaan we dit aanpakken? Uh, Klem rijden. Een Een putje geven. Nee, dat gaat niet werken. Oh, ik zit vast. Nee. nee. Dit is heel dom, want hij stopt geloof ik. Oh, hij stopt, alhoewel Nee, die stopt niet. Ja, hij stopt wel. Nee, nu is het klaar. Oké, okay. hij nee, stopt niet. Toen doet hij die tiran weer. Wat moet je er nou mee doen? Je kunt geen spijkermat neergooien. Ook al heb ik die niet. Maar dat kan sowieso dus niet. Uh, nee. Ik, ik weet hoe. Ah oh ja, nee dat gaat helpen. Ik weet hoe ik het moet gaan aanpakken. Maar wanneer het juiste moment ervoor is. Dat is natuurlijk een andere vraag. Hij moet namelijk erop springen. En in dat hokje daar zo links voor. Uh, hier zo links voor Moet ik hem eruit trekken En misschien lukt mij dat nu Ja dat lukt mij nu Au oh, nee, nee, Oh bijna Ah nee ah nee daar gaat alles poffen nu En inclusief mijn golf Als ik daar nu niet instap Vlucht vlucht vlucht Zet hem meteen in zijn draai Nee er is, is vooruit Ah oké, okay, sorry Voor mijn gescheld daar uh, wordt de brandweer naartoe gestuurd. Mijn golf ziet er nog redelijk goed uit. Ah, ja. we hebben we nou een virkelkombandaan of niet? Ik denk het niet. Nee. Stoppen nu. Ah nee, ah nee, ah nee. Rijden, rijden, rijden, rijden, rijden, rijden, rijden, rijden, rijden. Rijden, rijden, rijden. Wim, rijden. Potner onder Oké, okay. stoppen, uitstappen. Politie, ik vorder bij deze hier voertuig. Ik weet niet of je het wilt of niet, maar ik vorder hem met... Nee, stoppen! Oké. Okay stoppen politie ik vorder bij deze je voertuig beter zijn die taxis een beetje snel wel een lekker glasje dat wel je moet er een bij gaan roepen maar dat gaat natuurlijk ook niet goed nou het gevolg van een tank die over je golf heen rijdt je moet een taxi stelen ik uh, kan geen pick-up uh, op dit moment doen ze vroegen uh, via de radio of iemand een persoon kan oppikken ergens. Misschien uh, de taxichauffeur uh, die een taxi belde omdat iemand zijn taxi had gestolen. Nu is het klaar hè! Hoppa, klap op je kop. Een vrouw! Oh, de trap, Boom. <coughs> je hebt mijn golfje gesloopt. Stoppen! Staan blijven! Ik uh, no. klap je. Ik gooi je in de water. Ja, deze pakken, dus ik zie die meteen met een op de... Zij voor niet om mij geschoten, dan schiet gewoon niet op haar, hè. dat is wel zo, uh, zo netjes. Ik weet niet hoe je aan de tank komt. In ieder geval uh, het leger zal blij zijn dat je hem terug hebt. Je ogen zien er erg groot uit, ik denk dat je onder invloed bent van uh, cannabis. Eh, uh, niks. Gewoon smullen houden, dan ga ik vanzelf. Wat ik nu heel graag wil zien, is wat er gebeurt als ik deze laat afslepen. Ja, dat dacht ik wel. Oh, nou nee, dat is handig. Goed uh, bezig. Ik ben de broertje niet, dus ik ga dus een taxi-chauffeur een auto terugbrengen. Mijn vrouw is aangehouden. Ik heb trouwens niet door, uh, door gefouilleerd. Zo zomaar kunnen tot ze daar nog uh, vijf handgranaten laten ploffen. want ja. Het, uh, als je een tank kunt stelen kun je nog wel handgranaten stelen, lijkt me wat makkelijker handgranaten. Um, nou weet je wat? Nee, nee, sorry kan niet. Ik zet hem wel lekker hier neer en iemand anders mag taxichauffeur spelen. En gelukkig hebben wij het voordeel van een trainer. En, doe je, zo, en doe je zo en dan doe je zo en dan doe je zo. En dan heb je weer je eigen golfje. En die zal niet ver weg van hier zijn. Ah, ja, nee toch niet. En eens kijken hier. En uh, hold up. Ik neem het even letterlijk. Hier wordt iemand opgehouden door iemand met een vuurwapen. Dat moeten we niet hebben, hè. Oh, is het tegen. Politie, allemaal! Hallo? Oh. Oh. Hoppa! Wat te vallen? Hallo, ik. Police. Ja, goed zeg maar. Oh, ik ben Stop, geraakt. Oh, oh, ben ik, geraakt. Ben ik geraakt of ben. Oh what the fuck? Alles natuurlijk van die kan dat allemaal ja dat zal wel van het ongeval zijn geweest met die tank maar voor de rest je bent aangehouden voor overval uh, met een dodelijk uh, wapen of met een uh, verboden wapen verboden wapen zit, komt er ook nog bij um, even, even fouilleren want ik weet niet of je nog verder dingen bij hebt kun je me beter zeggen voordat ik mezelf bezeer <coughs> Zo, ik heb verder niks gevonden, dan ga je het transportje deze kant op en dan gaan we rijden. Door. 12.05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Zo, in zijn achteruit draaien we om. Kijk Wim en ze dansen in zijn auto incident. Ah, oh, de steed, die, hebben we al wel eigenlijk. maar goed, we nemen hem nog een dag. Ja, die ik wel Excuse me, you've reached 911. Yes, I know. Oh, um, two cans of soda. Ma'am, do you have an emergency? Yes, I do. And you can't talk about it because of someone in the room? Yes, exactly. Are there any weapons in the house?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 Copy that. Proceed with caution. Kom. daar het uh, ja, klonk toch wel ernstig we hebben de 1 en 2 melding even geluisterd meegeluisterd Een um, mevrouw die belt 1 en 2 omdat ze pizza wil bestellen uh, de centralist meldkamer geeft aan van hé hey, maar je belt 1 en 2 weet je dat mevrouw zegt ja dat weet ik nou, de meldkamer gaat doorvragen even, uh, is er een noodgeval dan zegt ze ook ja Zegt, uh, zegt hij van oké, okay, en kun je er niet over praten omdat er iemand in de ruimte aanwezig is. <coughs> zegt ze ook ja. Uh, nou, er waren wapens bij betrokken, Vandaar dat ik ook wel een beetje een priotje 1 ervan maak. Uh, en voor de rest kon ze niet aan de telefoon blijven. Ja, omdat er natuurlijk uh, iemand aanwezig bij haar is. Dat is wel een handige tip uh, als je ooit dus ja, voor de jaar word je opge opgehangen, ik hoop het niet. Totdat je hier in Nederland 1 in 2 belt van, oh ik wil een pizza bestellen. zeggen ze ook, een pizza, maar je belt 1 in 2. Dan zeg je, ja dat weet ik. En dan, dan hopelijk tot ze wel doorvragen. Uh, maar voor hetzelfde jaar zeggen ze, hey, verkeerd verbonden. Ik hang op, want er zijn andere mensen met echt noodgevallen. Maar dan kun je misschien heel snel zeggen, ja maar ik ook. Snap je, ik, ik verzin maar iets. Um, maar ja. Zou hier zijn? Eens kijken of die poort... Ik pak het hekje wel. Bing. Kom. Ik ben nu degene die in de twee heeft gebeld. Ja, hij is in een woonkamer. Uh, hij begint te schreeuwen. Uh, hij is dronken en hij draagt meestal een nice. wapens bij zich. Oké, okay, dank u wel. Goedendag, politie. Handen laten zien. Ja, rustig aan. Ik ga even niet vertalen wat hier allemaal.. Goed, ik wil gewoon dat je handen laten zien, oké? Okay? Zo. So. Daarom dat ik niet alles ging vertalen, dat heb ik de vorige keer gezegd, nu ging het ook fout. Ik had ook alweer een vest moeten aan, nu is het helemaal mijn fout, dat weet ik. Um, anyways, wat hier gebeurde is, uh, ik kwam binnen, hij vroeg natuurlijk van uh, waar, waar is Lia en wat doe ik hier? Lia is zijn vriendin dan blijven. Ja, in dit geval zijn ex, of ja, weten we, weet ik het. Um, <coughs> Nou, uh, ik heb gezegd van, kreeg mijn huiselijk geweld, bla bla bla bla, bla. was je niet mee eens. Ik zeg, uh, ik ga het eenmaal met je doen. En toen zei hij, nee, het is toch die vuurhaap, dus is ik terug. Uh, maar ik ben wel flink geraakt. Uh, maar goed, de man is uit, want hij rent nog, hij springt nog, dus Wim is uh, helemaal ongedeerd. En jij bent dood. Um, en wij zullen nog een mailje pakken, dat is voor goed geweest voor van vandaag, denk ik. Uh, zo. Uh, ik ga hem wel even wat schooner maken, mijzelf dan. Kijk Wim, weer breed lopen dan jongen, niet normaal joh. Kijk hem breed lopen dan. Kijk dan, waarom loop je zo breed? He? Waarom loop je zo breed? Nou, we zien het wel. Wij we gaan uh, door naar de laatste voor vandaag. Ik heb geen idee hoe lang ik al bezig ben, maar het is al weer bijna 6 uur s avonds voor mij dan. Dus het wordt ook weer etenstijd, et cetera. Ah, Leaving, ja nu al hallo, ik, ik kan zo snel niet uh, zijn. Achtervond voet, uh, collega's hier Jullie staan hier nog steeds wat van die BTV. Staan blijven! Waar is je collega dan? Stoppen! LSPD. Kom hier! Je, je gaat toch niet doorgaan? Idiot. Ja, idiootje. Als is die collega dan die het melden? Nou, in ieder geval. Eén verdachte aangehouden. Hij uh, was iets maar tegen de auto nu. Assistant GWC Engulfing Society. 205, ik ben onruf. Ik ga de volgende 2, 8, 9, 9, 9, het volgende keer staat op de naam van 9, Ben, hij 3. is in ieder geval niet so hey. Oké. Okay. Goed, hij is aangehouden. Ik heb hem weer niet gefarilleerd. Ik vergeet steeds mensen te verjeren. In ieder geval, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik heb het jullie een leuke video vonden? Ik hoop dat jullie uh, over twee dagen natuurlijk weer zien. Laat maar even weten wat je van de auto vond en over twee dagen komt online als lijm dood, ik weet niet. Jullie zien het wel. Tot dan. Hoi! Ain't it too slowly. with those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me. Am I reading something different from your eyes? See. You look at me, I'm soaring Seeing all the truth behind your eyes